Vroeger stonden de zondagen vooral in het teken van mei. Tegenwoordig zien de zondagen met een kleintje iets anders uit. Om 7 uur s ochtends begint Huub meestal om zijn eerste voeding te schreeuwen. Op dat moment ga ik naar beneden om alvast de kruiken warm te maken. Na de borstvoeding ben ik er wat aan het vermaken met wat goede gesprekken. Nou ja, goede gesprekken, het zijn wat kreetjes die uit worden gestoten. Maar hij vindt het fantastisch. Ik overigens ook. Op zondag probeer ik meestal wel wat kilometers erin te krijgen. Langer dan een half uurtje lukt niet, maar dan heb ik in ieder geval wat beweging gehad. Na het hardlopen stap ik snel onder de douche, want ik heb nog veel plannen voor de dag. Inmiddels is de helft van de zondag al weer voorbij, maar ik heb het gevoel alsof de dag nog moet beginnen. We besluiten een stukje te gaan wandelen zodat ik Huub zijn frisse neus kan halen. En Huub is zichtbaar aan het genieten van heel de omgeving. En op de terugweg moeten we een beetje vaart maken, want over tien minuten staat de volgende kraamvisite weer voor de deur. Als de kraamvisite weg is, begint het avondritueel. En om zeven uur tijdens het eten pak ik nog net even een stukje studiovoetbal mee. Als de ene en laatste voeding geweest is, leggen we hem op bed. De dag heeft hem bij ons meestal wel zijn tol geëist. En zelf gaan we er ook heel graag in liggen. Als ik op bed lig, besef ik dat ik niet heel veel tijd voor mezelf heb gehad. Maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat de aankomende periode niet anders zal zijn. I mm -hmm.